Hallo allemaal, ik sta hier bij de warmersieskade nummer 25 in Gouda. Zoals je misschien wel weet is de warmersieskade heel centraal gelegen. Dicht bij het treinstation en dicht bij het centrum. Uh, in deze woning, of in deze, nee, nee, nee overnieuw, overnieuw, overnieuw.